Linkerhoek, hoek, rechts knie en rechts lichaam. Blokkeren. Ik ben meneer, ik ben 14 jaar. Ik train vier keer per week bij Team minuten in Nijmegen. Dat was zo mooi hoor. We waren eerst in, uh, een uh, probleemwijk met veel hangen jongeren. En uh, ja, nu, uh, nu is dit geopend. Kunnen we allemaal met z'n allen lekker uh, een beetje kickboksen. Lekker een uurtje trainen. Dus ja, een beetje fit uh, houden. Dat is altijd belangrijk. Mooi. Ah, jongens van de buurt die komen hier en dan proberen we. dat probeert de machine van de straat te houden. En dan kunnen ze hier een uurtje komen trainen. Ja, het is een beetje voor afleiding. Ga ik sporten, hou ik mezelf fit. Dan blijf ik niet op de straat hangen tot laat in de avond. Machine betekent een trainer. Maar ook een hulp en ook gewoon een jongen uit de buurt, aardige jongen, uh, hij geeft goed les en verder uh, na sport kan ik ook gewoon goed met hem praten. Als ik problemen ergens mee heb of als ik het moeilijk heb op school, dan kan ik altijd bij hem terecht, daar helpt hij mij uh, goed bij. Nee, maar luister, wat, wat moet je doen als je dat doet? Moet je dan naar mij komen of moet je het terug doen? Terug. Moet je dan naar mij komen of moet je het terug doen? Ja, ja, ja. Oké, okay, waarom doe je dat niet dan? Huh? Waarom doe je dat niet? Nee. Volgende keer naar mij komen, ja? Ja, ik vind het wel belangrijk, want dan heb ik tenminste iemand om mijn dingen mee te delen. Dan hoef ik het niet iemand anders te zoeken. Dus ja, dat betekent wel veel voor ons. Sport, ik, ik kan me erin uiten. Mijn emoties kan ik erin uiten. En je leert wel een stukje zelfverdediging. Want ja, op basisschool was ik nogal een beetje in mezelf getrokken. Iedereen was een beetje groter en sterker. Niet per se met uh, slaan, maar ook uh, gewoon met woorden. Je kan niet buiten zomaar mensen gaan slaan of, of wat dan ook. Dan wordt uh, Majid ook uh, boos op mij. Uh, ja. Hey! Dus ja, je leert wel een hey! beetje zelfverdediging. En jezelf uh, te Drie. verdedigen tegen anderen. Ik heb meer uh, respect voor, gekregen voor anderen. Op uh, straat, dat ook. En uh, ik, heb, ik, uh, ik durf meer. Sport is uh, een deel van mijn leven geworden. Ja, het, uh, het houdt me fit. Ik ben ermee bezig.